Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Waarom heeft God ons lief, zo onvolmaakt als we zijn? Omdat Hij dat wil. Het verheugt Hem. Het is in zijn aard om ons lief te hebben, ongeacht hoe zondig onze daden kunnen zijn. God overwint het kwade door het goede, zie Romeinen 12:21. vers 21. Hij doet dit door zijn onbeperkte genade over ons uit te gieten, zodat wanneer we zondigen, zijn genade groter wordt dan onze zonden. En net zoals het onmogelijk is voor God om niet lief te hebben, is het onmogelijk voor ons iets te doen wat God weerhouden kan om ons lief te hebben. God heeft lief, omdat dit zijn aard is. Zie 1 Johannes 4, vers 8. Misschien vindt Hij niet altijd alles fijn wat we doen, maar Hij heeft ons wel lief. Gods liefde is de kracht die onze zonden vergeeft, onze emotionele wonden geneest en onze gebroken harten herstelt. Zie Psalm 147, vers 3. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Het is gebaseerd op Hem, niet op ons. Als je eenmaal realiseert dat God van je houdt, ongeacht wat je wel of niet hebt gedaan, kun je een ongelooflijke doorbraak ervaren. Je kunt ophouden met te proberen zijn liefde te verdienen en het gewoon ontvangen en ervan genieten. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, uw liefde is ongeveer. Ongelooflijk. Op uw liefde richten herinnert mij eraan dat het gebaseerd is op uw goedheid, niet mijn daden. Help mij bij het ontvangen van uw liefde. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.